Dag Bert. De financiële sector die is in volle evolutie en een van de subsectoren die daarbij aan belang wint, is duidelijk asset management. Laten we vandaag eens kijken welke trends die sector nu bepalen en hoe jullie die zien evolueren in de toekomst. Bert Taloon, senior buy-side-analyst bij de Groof Peterkam Asset Management. Welkom. Om te beginnen, asset management, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Ja, uh, Onder asset management uh, verstaan we het beheer van beleggingen voor derde partijen. En uh, die zijn dikwijls dus uh, retailklanten, maar ook institutionele klanten. Denken we maar aan uh, de grote pensioenfondsen of uh, verzekeraars. Uh, grote namen in de sector zijn uh, BlackRock in de Verenigde Staten. En in Europa namen zoals Amundi en Schreuders. Er is ook een andere discipline, asset gathering. Wat is het verschil tussen beiden? Ja, bij asset gathering ligt uh, de nadruk op uh, de distributie van uh, beleggingen. Daar waarbij asset management louter aan het beheer wordt uh, gedacht. Een uh, voorbeeld van een asset management uh, groep is dus Amundi. Het voorbeeld van een uh, asset gatherer is bijvoorbeeld een uh, private bank zoals uh, Julius Baer. Waarom zien jullie vandaag interessante beleggingsopportuniteiten, zowel in asset management als in asset gathering? Ja. Uh, wij denken dat uh, de sector um, of eigenlijk de markt van uh, beleggings- en spaarproducten uh, sowieso de groei van de economie... Uh, zal weerspiegelen. Maar we denken ook dat uh, de meest relevante eindmarkten voor de asset management sector uh, sneller zal kunnen groeien dan de brede uh, spaar- en beleggingsmarkt. Er zijn immers een aantal uh, zeer gunstige cyclische en structurele factoren. En wat zijn die cyclische en structurele factoren dan, die die verwachte groei kunnen ondersteunen? Aan de cyclische kant uh, kunnen we moeilijk voorbij aan het huidige uh, lage renteklimaat. Uh, de lage rente, structureel lage rente uh, maakt eigenlijk dat heel wat uh, klassieke spaar- en beleggingsproducten uh, geen voldoende alternatief vormen voor uh, uh, spaarders en beleggers. Uh, die gaan dus op zoek naar uh, nieuwe oplossingen en die worden dikwijls gevonden bij de beleggingsfondsen die dus beheerd worden door de asset management sector. En wat zijn dan andere factoren die ook een impact op de groei zullen hebben? Uh, voor wat betreft dus uh, de structurele factoren denken we in uh, de ontwikkelde markten vooral aan het thema van de vergrijzing. Uh, er gaan immers meer en meer mensen op pensioengerechte leeftijd komen en uh, die personen gaan dus hun uh, pensioen uh, financieel moeten voorbereiden, omdat eigenlijk het uh, wettelijke pensioen uh, niet het volledige antwoord uh, zal kunnen blijven bieden. In de emerging markets uh, zien we de groei van de sector. Uh, vooral werd spiegeld als eigenlijk een groei van een sowieso hoge economische groei maar ook uh, als gevolg van de ambitie van sommige landen zoals China om eigenlijk de sector professioneel uit te bouwen om eigenlijk op die manier uh, de middenklasse uh, en hun uh, nieuwe middelen uh, professioneel uh, te beheren. Er zijn mooie groeiperspectieven maar zien jullie nog andere redenen om positief te zijn? Ja. Uh, wij denken dat het, het metier van asset management in uh, toenemende mate een uh, activiteit van specialisten is geworden. En dus in die zin, groepen die die expertise in huis hebben, uh, die zien we eigenlijk uh, marktaandeel winnen van groepen die minder uh, gespecialiseerd zijn. Ook voor wat betreft de asset gatherers denken we dat het belang van deskundig financieel advies enkel zal toenemen, ondersteund door digitale middelen. En dus groepen die die combinatie kunnen waarmaken, gaan ook aan marktaandeel uh, blijven winnen. We hebben inderdaad de vorige jaren de vorming van groepen gezien via fusies en overnames. Is dat een consolidatie die zich ook gaat doorzetten de komende tijd? Ja, we denken dus dat de trend van consolidatie zich zal uh, blijven doorzetten. Enerzijds heb je voor expertise een zekere kritische schaal nodig. Anderzijds moet je als uh, asset manager ook het hoofd bieden aan de margedruk in de sector en dat kan je eigenlijk door efficiënt georganiseerd te zijn en ook daar kunnen fusies en overnames een antwoord bieden. Dus in principe, er is niet enkel een organische groeiopportuniteit, maar uh, de beste groepen gaan ook groeien via uh, fusies en overnames en een uh, naam zoals Amundi heeft eigenlijk de afgelopen jaren uh, daar het bewijs van geleverd. Tot slot Bert, wat zien jullie nu als grootste risico voor deze sector? Het grootste risico voor deze sector is de gevoeligheid aan marktschommelingen. In het geval van een marktcorrectie zal dit duidelijk negatief zijn voor de asset managers. Maar we denken wel dat wanneer een normale beleggingshorizon in acht wordt genomen, dat het risico al veel minder zwaar zal doorwegen. En uiteraard, we hebben ook gezien de afgelopen paar jaren, dat je als belegger dikwijls op korte termijn Iets meer marktrisico moet nemen om eigenlijk de lange termijn financiële doelstellingen te kunnen waarmaken. bedankt voor deze toelichting. Dank u.